summer look creëren. En uh, zoals jullie zien bestaat hij een beetje uit oranjeachtige, roze en gele tinten. En het is gewoon een, eigenlijk een vrij luchtige make-up. Niet te veel stappen. Um, vrij makkelijk uh, te maken eigenlijk. En um, wat je er onder andere voor nodig hebt, zijn wat fellere kleuren. Ik heb dit palet van W7 Nail Nights gebruikt. En die kun je gewoon kopen bij de Openshop voordeel shop. Maar als je zelf natuurlijk van die felle tinten hebt, kun je die ook gewoon prima gebruiken. En um, nou, ik hoop dat jullie het leuk zullen vinden. En ik zou zeggen, laten we maar gewoon voor start gaan. De eerste stap van deze make-up is het aanbrengen van een beetje primer. Primer zorgt ervoor dat je make-up echt gedurende de dag he helemaal fantastisch blijft zitten. En zeker als het zo warm is en uh, je zweet, dan wil je gewoon we zeker weten dat je make-up goed blijft zitten. En daar is zo'n primer perfect voor. Deze van Catrice was 4,60 euro, niet erg duur. Ik breng hem aan met een soort foundation kwast. Dat werkt voor mij het prettigst. En je hebt maar heel weinig nodig en dat, werkt, ja, dat is gewoon heel erg fijn aan deze primer. En je huid voelt ook super egaal en zacht en ja fantastisch aan als je deze primer hebt aangebracht. Nou is zo'n zomermake-up uh, niet heel erg dik qua foundation. Maar ik vind het wel altijd fijn om een klein beetje primer aan te brengen. Om zeker te weten dat je make-up goed blijft zitten. Zo. En dan ga ik een klein beetje foundation aanbrengen. En um, ik ga één pompje op een Hand um, doseren. En um, dan ga ik de um, foundation een beetje verdelen over mijn gelaat. Maar het is maar heel weinig. Niet te veel. Want ik wil een beetje een lichte, ja, een beetje natuurlijke make-up. Dit is overigens uh, Youth Liberator van Yves Saint Laurent. En ik ga, met ga ik hem met zo'n sponsje verdelen. En met zo'n sponsje kun je je foundation op een hele natuurlijke manier... Um, ...verdelen over je gelaat. Ik vind dat heel erg fijn werken, want je krijgt niet echt een streperig effect. En het is ook niet super dekkend, maar het geeft net wel een klein beetje extra kleur voor als je dat nodig hebt. Nu zijn we natuurlijk in de zomer vrij bruin. Maar ik heb toch nog wel wat roodheden hier en daar, dus ik vind het toch wel fijn om wat foundation te gebruiken. Niet heel veel. Zoals je ziet maakt het alleen maar een klein beetje egaler en verder doet het niet super veel. Je kunt eventueel voor een wat dekkender effect onder je ogen, kun je het een beetje zo aanstippen en met je vingers een klein beetje proberen te verdelen. Voor een net iets meer dekkend effect. Zo, en nu gaan we de foundation afpoederen. Ik gebruik uh, bij deze make-up geen concealer, omdat ik het eigenlijk niet echt nodig vind. Uh, mijn huid ziet er heel gezond uit en een beetje gebruind. En uh, ik vind het eigenlijk zonde om er concealer op aan te brengen. Ik vind het juist leuk om het een beetje lichter, licht en luchtig te houden. Dus uh, we gaan er gewoon een losse poeder overheen aanbrengen. En ik gebruik deze van Make-up Studio. En je kunt ook ieder ander losse poeder gebruiken. Deze van make-up Studio is wat prijziger, maar je hebt die ook van de Hema of van uh, Catrice of van Essence. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dit zorgt ervoor dat de make-up ook beter blijft zitten gedurende de dag. En het is ook ideaal voor als je gaat zweten, want het vangt wat transpiratie op. En het maakt het ook minder glimmend. En nu beginnen we met de oogmake-up. Um, ik gebruik hiervoor het palet. Een Night van W7. En het is een heel mooi doosje. Ik vind hem ook echt heel stijlvol. En het is mooi dik plastic van dat acrylplastic. Het ziet er gewoon echt geweldig uit. En um, ik ga als allereerste kleur ga ik, um, deze gele gebruiken. En ik gebruik hiervoor een platte brush. En we gaan het geel aanbrengen op je bewegend ooglid. En nu pakken we de oranje, rood, een beetje koraalroodachtige tint. En een schuine brush. En dan ga je dat, die koraaltint ga je aanbrengen in je arcadeboog. Zo. Je hoeft hem nog niet uit te blenden. Laat hem daar gewoon even zitten. En dan pak je een hele zachte brush. Beetje zo'n fluffy-achtige. Ik ga die even zoeken. Zoals deze. Die is echt super zacht. En daarmee kun je heel mooi uitblenden. En dat gaan we doen met, dat, met die oranje-achtige tint. En je gaat hem een klein beetje naar boven uitwerken. Zo, en je kijkt of het een beetje symmetrischer uitziet. of er overal evenveel oogschaduw is. En zo niet, dan breng je nog een klein beetje erbij aan waar jij het nodig acht. Ja, dan pak je een roodachtige tint. Deze is net iets donkerder, heeft iets minder oranje in zich. En die breng je aan in de hoekjes. En wat we aan de onderkant gaan aanbrengen is ook een vrij donkere tint. En die is net iets um, ja, roze, roder. Deze. En die breng je aan aan de onderkant. Die is vrij heftig van kleur zoals jullie zien. En daarna blend je met een zachte kwast, blend je hem een beetje uit. Zo. En dan is het nu tijd voor eyeliner en mascara. En um, ik vind het prettig om eerst mascara aan te brengen en daarna pas eyeliner. Maar je kunt ook natuurlijk eerst eyeliner aanbrengen en daarna pas mascara. Ik vind het fijn om eerst mascara aan te brengen en daarna pas eyeliner. Maar dat is gewoon heel persoonlijk. Ik zal hiervoor gebruiken Hypnose Drama. Het is echt mijn favoriete mascara die lekker dik aanzet en je wimpers veel volume geeft. En ook een mooie krul creëert. Zo, nu moeten we even wachten tot de mascara droog is. En wat we ondertussen wel kunnen doen, dat is het aanbrengen van um, deze Sun Glow van Catrice. En daarmee kun je ook een klein beetje contouren. Je kunt er een mooie bronzende glow van, mee aanbrengen, maar je kunt ook een klein beetje contouren. En daar gebruik ik hem voornamelijk voor. En daar gebruik ik een uh, schuine brush voor. En breng ik net... Onder mijn jukbeenderen wat poeder aan. En ik blend het een beetje uit met een uh, roterende beweging. Ik breng ook altijd een klein beetje op mijn voorhoofd aan om mijn voorhoofd iets meer diepte te geven en langs mijn kaak. De kaaklijn iets smaller te maken. Oké, okay, en wat we nu gaan doen is de eyeliner. En ik geef altijd mijn eyeliner echt een grote wing. En bij deze make-up ga ik juist voor een wat kleinere wing. En meer een soort opswiepend staartje, maar heel klein, heel kort. Ik zal even wat dichterbij komen zitten, zodat jullie het beter kunnen zien. <laughs> ik begin altijd eerst op het middenste gedeelte van mijn ooglid. Daarna doe ik pas dan de binnenste hoekjes, omdat er dan minder product aan je borsteltje zit, aan het kwastje. En dan kun je hem mooi smaller beginnen. En dan laat ik hem wat breder uitlopen. Maak een klein staartje. Zo, ja. nou dat is al één oog, nu nog even het andere. En uh, nu de wenkbrauwen en die geeft een kleine touch up, niet te veel. En dan gebruik ik uh, dit pennetje voor van Estee Lauder Double Wear Stay In Place Brow Lift Duo. En dan kun je hele kleine haartjes mee tekenen en je kunt je wenkbrauwen net een kleine, subtiele touch up meegeven. En ik concentreer me daar vooral bij het boogje. Zo. En um, wat bij zo'n summer look ook niet mag ontbreken, is natuurlijk een beetje highlighter. En daar gebruik ik deze van Catrice bij. Pure Shimmer Highlighter. En dat is echt een van mijn favoriete producten voor de zomer. En dan pak ik een platte brush En dan geef ik een hele kleine glow aan mijn jukbeenderen. Een beetje juist aan de zijkanten. Klein beetje op mijn neus, met mijn vinger. Geeft een heel leuk effect. En dan pak ik een kleiner kwastje. En dan gebruik ik het ook even voor onder mijn wenkbrauwen nog iets te highlighten. Zo. En als laatste komen dan de lippen. En ik heb een hele mooie uh, lipstick van Sephora gescoord op vakantie. En hij heet Little Treats. Er um, staan heel veel nummers op. Sephora Rouge is de lijn. Kijk, en hij is een beetje perzikachtig roze. Heel mooi natuurlijk. En uh, dat maakt echt deze look af, vind ik. En het is een vrij materende lipstick. Zoals jullie zien, hij lijkt eigenlijk als je hem zo eruit draait, denk je: oh, hij, hij shine best wel. Maar als je hem op je lippen hebt, dan is hij vrij mat. En um, als je daar niet van houdt, kun je er gewoon een, lip, een lipgloss overheen aanbrengen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb hier zo: I love mango en papaya. Dus een beetje een goudkleurige, niet heel erg goudgekleurd, gekleurd, maar gewoon eigenlijk vooral een gloss. En die kun je er mooi overheen aanbrengen. Net wat je zelf leuk vindt. Um, nou, dit was eigenlijk de hele look. En um, ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat jullie er iets van hebben opgestoken. En als je zelf nog vragen hebt of opmerkingen of andere dingetjes, uh, laat dan een comment achter onder mijn filmpje of op mijn blog. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En uh, bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen tot de volgende keer.